In deze video vertel ik over de fases in een online les in Microsoft Teams en dit is deel 3, instructie geven. Wanneer je instructie geeft in Microsoft Teams zijn er wat zaken die je in de gaten moet houden. Sowieso moet een instructie niet te lang duren en moet je dat afwisselen met andere zaken met interactie in je les. 10 minuten per blok instructie is een prima richtlijn en zorg ook dat je visueel materiaal hebt om je instructie te ondersteunen. Je kunt iets op je desktop laten zien, je kunt een powerpoint presentatie laten zien of je kunt ook gebruik maken van de whiteboard functie in een vergadering. Wissel regelmatig af tussen wat de studenten in beeld hebben. Dat kan uh, de presentatie dus zijn, maar je kunt ook gewoon zelf in beeld verschijnen. Dus zet af en toe het scherm delen even uit. Stel regelmatig checkvragen tijdens je instructie en daar kunnen studenten dan in de chat op reageren. Enkele van deze zaken zal ik nu verder laten zien. Ik laat nu wat zaken zien die je tijdens het instructiegeven in een online les in Teams kunt gebruiken. Allereerst kun je je scherm delen. Dat doe je met het knopje hier, inhoud delen. En dan heb je verschillende mogelijkheden. Je kunt het geluid aanzetten als je ook een video wilt laten zien, bijvoorbeeld waar geluid bij zit. Dan zet je dat schuifje hier aan. Je kiest voor bureaublad als je wilt switchen tussen verschillende schermen die je op je laptop of pc aan hebt. Je kunt hier uh, zien dat er een powerpoint presentatie staat die ik al open heb staan. Dus dan kan ik meteen daar naartoe. Of ik kies aan uh, de rechterkant voor een powerpoint die ik alles eerder heb geopend. Whiteboard is dan nog de functie waarbij je kunt samenwerken. Bijvoorbeeld ook om uh, te brainstormen, maar ook heel goed om instructie te geven en als ik daarop klik dan doe ik nog een keer dan opent een whiteboard en bij het whiteboard kan ik dan kiezen wil ik zelf alleen kunnen bewerken dat is voor als je uh, instructie geeft het meest praktisch maar je kunt hem ook gebruiken dus om te laten samenwerken in dit geval kies ik voor de bovenste optie en ik zeg huidige whiteboard alleen u kunt bewerken staat hier nu ook en ik kan ook anderen wel toestaan om dat te doen door de menu-instellingen aan te passen. Maar voor nu laat ik dat. Wanneer ik hier instructie wil geven, dan is het prettig wanneer je bijvoorbeeld een tekentablet hebt. Want dan kun je de tekenfunctie hier gebruiken. Verschillende opties heb je daarvoor, verschillende kleuren. Maar je kunt hier ook een tekst toevoegen. Je krijgt dan een tekstvak. Je kunt hier iets in typen. Je kunt ook bijvoorbeeld een notities toevoegen. En zo heb je dus verschillende mogelijkheden om je presentatie. Te, uh, ja, uit te breiden met een visuele omgeving. Verder kun je ook de vergaderchat, die staat hier, gebruiken om vragen te stellen. En studenten kunnen hier dan tijdens je instructie hun antwoorden typen, zodat je ook kunt zien of ze nog steeds aangehaakt zijn. Wil je meer weten over effectieve didactiek en de rol die ICT daarbij kan spelen, dan raad ik deze bronnen aan.